De Engelen van zittert een mooi initiatief in de gemeente. Zeg maar een vangnet voor de mensen die een aanvraag bij de voedselbank hebben ingediend tot het daadwerkelijk ontvangen van een voedselpakket van de voedselbank. Deze tussentijd vangen de engelen op voor iedereen die woonachtig is in de gemeente en de eindjes echt niet meer aan elkaar kunnen breien. Waarom is deze stichting zo belangrijk en hoe komen mensen in contact met de Engelen van uh, Nou ja, Voornamelijk omdat er nog steeds een grote doelgroep en een steeds grotere doelgroep is. Die versneudigheid, die, die uh, dik onder de armoede lijf. Nou, het is in principe, uh, uh, op de wachtlies komen, dat, dat, dat is op zich het, het probleem Nee, Het probleem is de, de wachterien van de voedselbank. En die doen er natuurlijk alles aan om die wachterien zo klein mogelijk te krijgen. Maar goed, die zijn ook beperkt in hun, uh, hun dingen. En uh, wachterien in Gelijn is op dit moment uh, nagenoeg niet heel. Maar de wachterien in Zittert is toch echt nog wel een jouw zelfs. Uh, heel veel jullie komen via partners van welzijn van de gemeente of via bewindvoerders. We hey, uh, willen uh, de jullie uh, om ons heen, uh, die ons trouw willen zijn, die ons sponsoren, die ons spulkens langsbrengen, die willen ver, uh, eigenlijk laten zien wat we bereik hebben. Uh, in de afgelopen tien hebben we natuurlijk ontzettend verboed, uh, een grotere ruimte ervan gemaakt. Uh, maar we willen ook de jullie die ons nodig hebben uh, ja, een beetje open ingang geven, comments kieken. Uh, wat voor doen en wat voor eventueel voor die kunnen betekenen. Ja, prima. Ik doe dan op donderdag geen vrijwilligerswagen en dan zit ik met uh, Jolanda samen aan de balie. En dan, als ze binnenkomen moeten ze het pas te zien en als ze uitgaan dan, dan weer uh, controleren wat met metnemen vanuit de winkel. en Dat wordt dan ook gehouden en uh, ze mogen zoveel items per keer metnemen en, en dat wordt dan genoteerd. En ik ben hier als cliënt binnengekomen, ik, ik ben nog altijd cliënt, maar het heeft me ook gelijk, eh, overtuigd van ik wil voor die stichting het terug doen. En zodoende ben ik met Engelen in contact gekomen, want ja, er wordt altijd zuimeren en puzzelen voor de hele week rond te komen, eten te hebben en dan Christend weekend te kennen en dan wordt het vaak van, shit, wie moet ik het van doen? En ik moet zeggen sinds ik als cliënt hier ben, ben gekomen. Het is echt een last van afgevallen. We kennen de hele week een fatsoenlijke maaltijd eten, drie keer per dag. En ook de kinderen maken ze dat daar een heel stuk honger zijn, over we zich zorgen met te maken of pap nog het te eten heeft. Ja, ze vinden het super eigenlijk tot zo'n instelling beschikbaar is en tussen ze dat terecht Voor hier terecht te kunnen komen, komen ze alleen terecht voor als een... Uh, Goedkeurig een voedselbank hebt, maar helaas uh, zijn er maanden en maanden wacht niet voor. En deze stichting uh, ja, vind ik eigenlijk te lui op, wat op een wacht stond bij de voedselbank, dat ze toch niet zo lang aan hun lot overgelaten waren. Ik ben een aantal jaren geleden in een scheiding terechtgekomen. Uh, kost nog niet verkocht waren, we hebben twee jaar moeten blijven zitten omdat het hoes niet verkocht was. We hebben het hoes nog kunnen verkopen met, met net geen verlees. Maar er bleef niet vuil over. Uh, vervolgens ben ik pas kennen. Want ik heb nooit drie maanden op je slaapkamer. Geen de man geslapen in een bed. Een huisje kunnen kopen. Maar door mijn handicap al binnen een jaar geconfronteerd met. dat Ik het gewoon niet kost ongerouten. Ik koos het onkruid dat het tot boven de oren. Als ik de kamers gezuigd heb, dan koos ik twee dagen helemaal niks. Dus binnen een jaar ook dat weer moeten verkopen. En een appartementje toe. En daarbij, laatst vorig jaar, ben ik van een op een ander moment geworden. Ik ben lopen in een ziekenhuis gegaan. En ik kwam met een rollator, een 28 tabletten in en een hoes. En dan zit ze weer helemaal in de SORES. En als je naar mezelf kijkt, nou, ik ben in de problemen gekomen, daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Nou, ik was heel goed aan het oplossen. En vervolgens, ze nu nieuwe tegengeslagen, eh, ik werd van een op een ander moment gehandicapt. En dan werd ik boem geconfronteerd. Eh, dat je een dikke 100 euro in de maand extra lasten kreeg. Met CAK, de zorgpremie, gelijk binnen twee maanden mijn gans eigen risico op, de regeling treffen, uh, vervoer, tegen keer het revalidatie, vervoerskosten en dat je gauw, gauw een 100 tot 120 euro op, per maand En dat is best wel weer kwijt. En aangezien ik moet leven van een WHO-uitkering, uh, als ik een probleem maar doe ik het na tekort. Voor als ze het naar een achterstandje hebben, voor het weer bieden te krijgen. Doordat ze ook geconfronteerd worden met, met ontzettend hoge lasten. Dat is iedere dag puzzelen. Dus iedere dag puzzelen, heel bewust ben. En je moet echt van. Nou, vandaag kan je dat kopen, dan kan je dat kopen. Maar je moet echt constant met ze bezig met puzzelen. Maar wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind, wat ik hier heb geleerd, wat ik Hier je komt ze binnen. Wie het de eerste keer kwam, had je oogboek in, had je ook op in, knik in de knijen, Ook best een schaamtegevoel, maar hier komt ze binnen als persoon beste best. We wordt niet gekeken bij ze man, vrouw, auto, auto, die best gewend. het mens, die best gewend, John. En hier wordt ze gewaardeerd om de persoon beste best, en niet om wat ze hebt. Ze komen onbewust in problemen, door Nee, het, een eigen show. het zijn ook jullie die komen in de problemen door hun eigen shoot. Maar het kunnen in alle geleden ervoor en iedereen kan het overkomen. komen. Nou, ik kan alleen maar zeggen, als ik zin wat die dames voor hun werk verzetten en allemaal vrijwilligers. En wat die eigenlijk uren en uren hier insteken voor donders, dus voor de lucht kloor te staan. Nou, ik denk dat die dames die zin niet met grote betalen. Ze hebben wel allemaal een hart voor goud hier. Uh, ja, goed, natuurlijk altijd eten. Want we hebben 50 gezinnen die voor Iedere Wijk ondersteunen, dus eten hebben we Iedere Wijk nodig. Maar ook kleding, kinderkleding vooral, kinderschoenen vooral. Uh, ja goed, uh, kindjes schrijven, dat we het zelf ogen. En, uh, ja goed, die hebben kleding nodig en continu. En ik zouden die in dezelfde situaties verkeren en denken, stap over uw schaamtegevoel her, want je hoeft niet om samen omdat je armoede hebt, er zijn altijd mensen die je willen helpen.